Hallo iedereen en super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Dorali en vandaag ga ik het heel leuke pakketje unboxen. Maar voordat we gaan beginnen wil ik allereerst even sorry zeggen dat er al super lang geen video meer online gekomen is. Ik weet het het is echt heel lang geleden. Maar dat komt gewoon omdat mijn opslagruimte altijd vol zit. Waardoor ik gewoon niks kan doen. Zelfs ook niet met gsm of foto's maken want dan krijg ik deeltijd de een melding. Maar ik ga mijn best doen om terug regelmatig, regelmatig te posten. En meer opzegruimte vrij te maken. Ik weet nog niet hoe. Maar ja, ik kan mijn best doen. Dus, zijn jullie benieuwd wat in het pakketje zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Dit is een promotors pakketje. En ik heb het al even geleden binnengekregen. Ik heb ook geen flauw idee meer van wie het komt. En wat dat erin zit. Want het is een promotors pakketje. Maar dan ga ik het nu even opdoen. Want ja, ik ben wel nieuwsgierig. En het ligt er al een paar dagen. Dus ja vandaag. Oh, ik zie een kastje. En er zit nog niet in, maar allereerst heb ik hier een tote bag volgens mij. Oh my god, die is kei leuk. Kijk, mijn naam staat erop. En het is goud. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Die is super handig. En kan ik die ook gebruiken? Want ik heb nu ook een nieuwe toyback gekocht. Maar eentje extra is altijd echt heel leuk. Die is echt heel mooi. Hier ben ik echt super blij mee. Dan zit er nog iets in. Ik denk dat het een bedankkaartje is. En dit zit erin. Ik zie heel leuke oorbelletjes. En een bedankkaartje. Oké, okay. ik ga dat even uithalen. Allereerst zie ik hier heel leuke gouden oorbelletjes met een blikje aan. Echt mega schattig. Okay, hier staat niks op, alleen thank you. En dan zie ik hier een handgeschreven briefje. En nog iets. Oké, okay. allereerst dit briefje. Ah, hier staat haar Instagram op. Haar, Insta haar Instagram heet Florine.Kair of carré, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Sorry als ik dat fout uitspreek. En haar TikTok is Florine.Kair achter elkaar, daar komt allemaal in beeld. Um, ja, dit is dus het kaartje. Hey super wel bedankt dat je dit promotorspakketje wilt ontvangen. Hopelijk vind je het leuk. XXX Florin Echt zo leuk. Een mooi handschrift en heel leuk geschreven. Ja, ik ben er echt mega, mega blij mee. Ik ga het ook zeker promoten op mijn Instagram. Want ja, hier ben ik mega blij mee. Hopelijk vonden jullie dit een heel leuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei! En laat zeker ook weten in de reacties wat voor video's je graag nog wil zien. Doei!